Dat kind moet die doen aan zijn 1, wat een kanker. Ja. Mijn ding is: ik had zo'n kutpistool en ik land en ik wil zo'n kist hakken. en dat kind begint mij nu zo'n te spelen. Nee, die default deed dat niet door. Nee, nee, je wil het dan niet door, was even, hè. Kijk, ik ga verder sneaken in ieder geval. Ik heb een kind de wielen gemaakt. Ik I'm not hier! Go away! Oh shit, ja yeah, die begint helemaal te flippen, hè? Huh? <laughs> <laughs> <laughs> Die begint helemaal paranoïde te worden hier. <lacht> oh shit, die is zijn teamweertje zeg ook nog. Opa, Ja, ik weet, maar die is zijn eigen aan het aftrekken of zo. <lacht> Oh nee, je zet daar een pointer boeien. Die hebben nog gewoon niet door dat ik een 3-boei te ben. Hè? Drop, your pump, drop your pump. Ja, die plum, drop die plum. Rennen! Jan wat? Oké, ik wint, wat vond ik van deze escape van schaal van 1 op 10? 100, wat een <laughs>